Hoi Ingrid, hoi hoi, even kijken wie er allemaal iets is. Oh, oh leuk, oké, okay. hoi. Uh, Els Brouwer, hoi Els, welkom. Oké, okay, nou we gaan beginnen. Oh ja, als je dit wil liken dan kun je dus een, uh, moet je gewoon op het scherm klikken en komt er een hartje. Het is wel echt leuk als ik dat, uh, als ik dat zie. Hoi, hoi. <laughs> nou we gaan uh, beginnen. Uh, de deze informatie is voor coaches, trainers, adviseurs, uh, die veel meer willen verdienen, en ik noem ze transformatieondernemers. Ze richten zich op bepaalde transformatie bij hun klanten en um, het gaat erom hoe je high-end klanten aantrekt. Wat zijn dat precies? En misschien moet ik mezelf even voorstellen, ik ben Lara Baljolsky, ik ben de oprichter van Bouw en Bloeiend Bedrijf en ik help mensen high-end programma's te creëren en daar heel goed mee te verdienen. En wat, wat zijn high-end klanten precies? Dat zijn mensen, het heeft eigenlijk allemaal te maken met de investering die ze in jou willen doen. Ze willen een hoge investering in jou doen. En de reden is dat ze jou heel erg waarderen en dat ze ook begrijpen de waarde die jij toevoegt. En daar hebben ze een hoge investering voor over. Het is belangrijk voor ze, ze waarderen je. Ze zijn dankbaar ook voor je werk, ze geven jouw naam aan elkaar door. Je krijgt dus ook meer klanten daardoor. En die wil je dus. Het zijn klanten die zelf verantwoordelijkheid nemen. Die echt hun best doen. Wat ze zeggen van, if you don't pay, you don't pay attention. Dat geldt heel erg voor high-end klanten. En die wil je dus. En, en, en om dat duidelijk te maken hoe je die aantrekt, is, misschien ook goed om te weten wat low-end klanten zijn. En Het heeft gewoon te maken met de investering die ze in jou willen doen die is niet zo hoog en, uh, en ze vinden vaak dat je al te duur bent en, en ze snappen niet waarom het zoveel moet kosten en ze willen ook misschien afdingen ze willen regelingen treffen het zijn vaak ook mensen die meer willen uh, dan beloofd uh, Maar gaat het nu over dat je ze al hebt of nee we gaan het hebben over hoe je ze krijgt dus even gedeeld <laughs> um, het zijn dus mensen die ik zou zeggen niet zo passend voor je zijn, maar het wil niet zeggen dat een low-end klant niet een high-end klant kan worden. Het, is, het heeft eigenlijk te maken gewoon met de investeringen die je in je wil doen. Nou, wat, wat is nou belangrijk als je een high-end klant wil aantrekken? Hoi, hoi. Nou, in ieder geval, de eerste wat, wat volgens mij heel erg belangrijk is dat je een high-end programma hebt. Want als je dat niet hebt, dan kun je ook niet een high-end klant krijgen. Je moet je voorstellen dat je de NS bent en je hebt geen eerste klas voor mensen. He, alleen maar tweede klas. Als je geen eerste klas hebt, dan, dan kun je dus mensen ook zo'n ticket niet laten kopen. En, en dit geldt ook voor jou als je een high-end programma hebt. Eigenlijk een soort eerste klas aanbod. Dan, dan kunnen, als je dat dus hebt, dan kunnen klanten ook bij je komen. Maar heel veel dienstverleners hebben zo'n aanbod niet. Omdat ze denken, nou dus vinden klanten te duur. He, maar de realiteit is... Oh, ik moet even wat langzamer spreken. <laughs> ik weet niet wie zegt dat. Uh, de realiteit is dat 10 tot 20% van de klanten, die reist de eerste klas. Hè? Die willen een high-end aanbod. Dus als je zoiets hebt, dan ga je die klanten aantrekken. En dat, dat is ook de grote verrassing van mensen die dit gaan doen. Is dat ze het gaan aanbieden. En dat blijkt dat een gedeelte van hun klanten dit gewoon wil. Oké, okay, dus dat is de eerste stap. Dat je zo'n aanbod moet maken, wat high-end is. Dan de tweede is dat je een marketing... Uh, ben je de enige man? Nou, het zal toch niet waar zijn? Nou, maakt niet uit, je bent heel erg welkom. Ook al ben je een man. Nee, ik hou van mannen. Um, het tweede is dat je marketing moet doen die high-end klanten aantrekt. En dus En High-end klanten hebben een andere taal nodig dan low-end klanten. Ze hebben andere problemen, ze hebben andere vraagstukken. En dus In je taal moet je precies die mensen aanspreken die high-end klanten zijn en die op hun problemen triggeren. Oké, okay, ik hoop dat het duidelijk is. Maar je kunt allemaal vragen stellen. Dus, uh, kunt zo meteen, uh, me, als je een vraag hebt, bedenk vast. Dan krijg je zo meteen de gelegenheid om hem te stellen. Um, dus dat is het tweede. En, en het derde is dat je moet zorgen dat je zelf high-end bent. Uh, wat bedoel ik, bedoel ik daarmee? Nou, dat je ook zelf in je eigen leven moet streven naar het beste. En, en, en ook iemand bent die gewoon eerste klas reist. Dat je gelooft in je eigen waarde en dat je echt voor je waarde staat en dat je zelfvertrouwen hebt. En dat je ook gelooft dat je klant echt waarde te bieden hebt. Als jij dat niet vindt, dan zal de klant dat ook niet vinden. Dus maak jezelf niet klein. Zorg dat je ook zelf investeert in alle beste opleidingen die je kunt krijgen. Zorg voor een volstrekte integriteit. Het gaat allemaal om normen en waarden. Want alleen al integriteit, dat trekt klanten aan. Dan kun je je hele praktijk mee vullen, zeg ik altijd. Maar je, bent ook, je zit ook goed in je vel, je neemt verantwoordelijkheid, hè? als je iets doet, dan, dan doe je het ook echt. Als je A zegt, zeg je ook B, weet je wel. Dat zijn high-end klanten door zelf zo iemand te worden, trek je ook die mensen aan. Dus als je dat, die, die stap niet zet, heeft het allemaal met persoonlijke groei te maken, dan is het ook moeilijk om die mensen naar je toe te trekken. Um, Misschien het allerbelangrijkste vreemde ding daarbij is, als je high-end wil worden, is dat je zelf is, is gewoon high-end klanten prijzen vragen. Dat geeft zo'n idee voor mensen dat je gelooft in jezelf. Dus door een high-end prijs te vragen, een hoge prijs, gaan mensen je ook meteen als high-end zien. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Hebben jullie hier vragen over? ik mag even wachten, begreep. Want het duurt een tijdje voordat je dat in hebt kunnen tikken. Geen vragen? Heb je er allemaal al high-end klanten, of heb je andere soort klanten, of uh, wil je er meer van, of, uh... Worstel je ermee, praat vanzelf allemaal of, uh... mm -hmm. Wacht even. Uh... Oh. oh, je bent al heel high. Twee... 21, oh, dat is uh... Kun je ook eerste en tweede klas... Oh, viel weg. Kun je nog eens je stelling nu lezen? Oh, of je eerste en tweede klas samen kon aanbieden. Is dat uh, wat je zei? Uh, ja, zeker. Je kunt een combinatie maken van een low-end-aanbod en een high-end-aanbod. En, en het is heel, heel slim om de low-end-klanten nou, uit te nodigen voor je high-end-aanbod. Eerst doen ze een kleine investering, ze snuffelen aan je. En dan kunnen ze de grotere stap zetten naar een duurder aanbod van jou. Want ze hebben eerst wat vertrouwen nodig. En, uh, iemand vraagt, ik ben net begonnen als coach... Heb nog maar een paar klanten. Hoe word ik meteen? Ah, je kunt meteen high-end worden, weet je dat? Je hoeft helemaal niet daarop te wachten. Hè? Het zijn mensen die dat gewoon al meteen doen vanaf het begin. Nou, ga meteen een aanbod maken wat high-end is en wat een goede prijs heeft. Ik denk dat dat je high-end maakt. Gewoon meteen durven. Een programma of een VIP, toch? Eh. Uh, Vervolg op je ja, een high-end aanbod is een vervolg op je instapproduct, maar er zijn ook altijd mensen die gaan meteen naar je high-end programma. Die hebben die instapproducten allemaal niet nodig. Dat vinden ze eigenlijk tijdverlies. En een low-end aanbod, is, is voor hun is dat tijdverlies. Ze willen meteen het, echte, het groeien, wat hen echt helpt. En er zijn er mensen die wel dat instapproduct mogelijk maken. Dus dan kun je dat ook gewoon aanbieden voor degenen die dat nodig hebben. Oh ja, dat, dat zie ik ook heel vaak, dat mensen een aanbod hebben en uh, het is eigenlijk een high-end programma, maar ze vragen een low-end low prijs. Hè? Dus, en dan gaat al hun tijd daarin zitten, ze hebben nergens meer tijd voor. en ja, Ze hebben eigenlijk een lage prijs gevraagd. En, ja, dus ook een, het is echt een recept om heel weinig te verdienen. Dus mijn tip is, maak er een high-end programma van waar je een hoge prijs voor kunt vragen. Oké. Okay, uh, nou, dan kunnen we nu weer afsluiten. ik doe altijd korte uitzendingen. En ik hoop dat jullie het interessant vonden. Als je nog een vraag wil stellen, dan kan ik misschien volgende keer beantwoorden. Want ik doe volgende week doe ik weer een periscoop. En heel erg bedankt voor alle hartjes. Vind ik heel erg leuk. Oké, okay. dag dag dag. Graag gedaan, graag gedaan.